Het Gouden Kalf Mozes moet bij de Heere God op de berg Sinai komen. Daar krijgt hij de twee platte stenen waar de Heere God de tien geboden op heeft geschreven. De mensen zien Mozes naar boven klimmen. Joshua gaat een eind met hem mee, maar het laatste stuk gaat Mozes alleen. Hij klimt steeds hoger en hoger en dan verdwijnt hij in de donkere wolk waar de Heere God is. De Israëlieten wachten beneden, onderaan de berg. Het wordt avond en Mozes is nog niet terug. Iedereen gaat in zijn tent slapen. Mozes zal morgen wel komen. Maar de volgende dag komt Mozes ook niet terug. En de dag daarop ook niet. De mensen worden een beetje ongerust. Er blijft Mozes toch? Na een week is Mozes nog niet terug. Zou er iets zijn gebeurd? Misschien heeft Mozes wel een ongeluk gekregen. Misschien is hij van een rots gevallen. De Israëlieten wachten nog een week. Maar Mozes komt niet terug. Hoe moeten ze nu in dat nieuwe land in Kanaan komen? Mozes zei altijd wat er moest gebeuren. Mozes was de baas. Eigenlijk was de Heere God de baas, maar de Heere God vertelde aan Mozes wat er moest gebeuren. En dan vertelde Mozes het weer aan de andere mensen. De Heere God zegt niets tegen hen. De Heere God praat alleen maar met Mozes. Maar Mozes zien ze niet meer. En de Heere God kunnen ze ook niet zien. De mensen in Egypte hadden een God die je wel kon zien. Dat was een koe of een stier, van hout of van steen. De Egyptenaren zeiden dat die koe hun god was. Ze knielden ervoor en ze praten tegen de koe. Ze dachten dat die koe van hout of van steen hen kon helpen. De Israëlieten zeggen, wij willen ook een god die je kunt zien. Tegen die god kunnen we praten. En dan vragen we aan die god of hij ons naar het nieuwe land wil brengen. De Israëlieten gaan naar Aaron toe. Nu Mozes er niet meer is, is Aaron de baas. Ze zegt tegen Aaron, wij willen een God die je kunt zien. Jij moet een God voor ons maken Aaron en die God moet ons naar Kanaan brengen. Mozes komt toch niet meer terug. Aaron wil dat liever niet doen. De Heere God heeft immers gezegd dat ze geen beeld mogen maken. De mensen worden nu heel boos op hem. Aaron is zo bang. Hij denkt, straks slaan ze me nog dood. Laat ik maar doen wat ze vragen. Dus zegt hij tegen de Israëlieten. Goed, ik zal een beeld voor jullie maken. Maar dan moeten jullie al je gouden ringen aan mij geven. Iedereen? Die een gouden ring heeft, geeft hem aan Aaron. En dan maakt Aaron van al dat goud een kalf. Het is natuurlijk geen echte kalf. Het is een beeld en het lijkt op een kalf. Het is helemaal van goud en het schittert in de zon. De mensen beginnen te zingen en te juichen. En ze zeggen, nu hebben wij ook een god die je kunt zien. Net als de Egyptenaren. Deze God heeft ons uit Egypte gehaald en deze God zal ons ook naar het nieuwe land brengen. De mensen knielen voor het kalf en ze gaan er tegen praten. Wat verschrikkelijk hè? De Heere God heeft gezegd, jullie mogen geen beeld maken en jullie mogen er ook niet voor knielen. De Israëlieten zeiden toen, we zullen alles doen wat God zegt. Nu is het een paar weken later... En nu hebben ze al een beeld gemaakt. Ze knielen ervoor en ze zeggen dat het beeld een God is. Dat vindt de Heere God heel erg. Maar de mensen zijn de Heere God helemaal vergeten. Ze zijn Mozes ook vergeten. Ze vieren feest. Ze dansen en ze brengen een offer aan het Gouden Kalf. Maar dan? Wie komen er van de berg af? Mozes en Jozua! Mozes heeft de twee stenen van de Heere God in zijn handen. Mozes en Jozua horen de mensen zingen en juichen. Ze zien het goud kalf. Ze zien hoe de mensen knielen voor het kalf. En dan wordt Mozes toch zo boos. Hij smijt de platte stenen waar de Heere God de tien geboden op heeft geschreven naar beneden. Pats! Daar liggen ze. Helemaal aan stukken. Mozes gaat meteen naar Aaron toe. Hij zegt boos, wat hebben jullie nou toch voor slechts gedaan? Aaron zegt, ik was bang voor de Israëlieten. Je weet zelf hoe boos ze kunnen worden, Mozes. Ze wilden een beeld hebben en dat heb ik toen gemaakt. Mozes gaat naar het kalf toe en hij slaat het beeld helemaal stuk. De Heere God is erg boos op de Israëlieten. Hij is ook verdrietig. Hij houdt veel van hen. En daarom vindt hij het zo erg dat ze een beeld gemaakt hebben en dat ze voor dat beeld zijn gaan knielen. Hij is toch een God en dat rare gouden kalf niet? De Israëlieten begrijpen nu wel dat ze verkeerd hebben gedaan. Ze hebben er spijt van. Mozes zegt... Ik zal de Heere God vragen of hij jullie wil vergeven. Dus gaat Mozes weer de berg op en hij blijft weer veertig dagen weg. De mensen worden nu niet meer ongeduldig. Ze doen geen verkeerde dingen. Ze wachten net zo lang tot Mozes weer terugkomt. Als Mozes eindelijk weer terug is, heeft hij twee nieuwe platte stenen bij zich waar de Heere God de tien geboden op heeft geschreven. De Heere God heeft de Israëlieten gelukkig vergeven dat ze een beeld hebben gemaakt.